Hartelijk welkom op het sociale platform van LOC Zeggenschap in Zorg. Ik ben Martijn Laterveer, coördinator van LOC. Graag vertel ik iets over dit platform. LOC ondersteunt mensen en organisaties op het gebied van zeggenschap en medezeggenschap, zodat mensen, ook als zij zorg nodig hebben, een waardevol leven kunnen leiden. We merken dat cliënten, cliëntenraden en anderen steeds vaker met elkaar willen praten over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Soms is het fijn elkaar in levende lijven te ontmoeten, maar soms is het ook fijn van huis uit ervaringen uit te wisselen met anderen. En daarvoor is dit online platform ingericht. Op het platform vind je het laatste nieuws. Belangrijke brieven, persberichten, het kenniscentrum en de webwinkel. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden om zelf direct met andere informatie uit te wisselen. Ongeveer 200 mensen per dag bezoeken nu de website van LOC. Daardoor zijn er veel mogelijkheden om van elkaar te leren en krachten te bundelen. Zo is er de Praat mee pagina. Daar kun je bijvoorbeeld gesprekken vinden tussen mensen die met dezelfde onderwerpen rond zeggenschap en medezeggenschap bezig zijn. Zoals, hoe werf ik nieuwe leden voor de cliëntenraad? Of, waar kan ik bruikbare informatie vinden over de zorg die bij mij past? Je kunt er op ideeën komen. Vragen stellen en tips of advies geven. Maar je kunt ook zelf een gesprek starten. Op verschillende plekken zijn fotootjes te zien van mensen uit het LOC-netwerk. Als je daarop klikt, verschijnt meer informatie over die persoon en wat hij of zij doet. Zo kun je makkelijk anderen ontmoeten. Op dezelfde pagina kun je direct contact met iemand leggen. Dat kan privé of openbaar. Je kunt op dezelfde manier contact leggen met professionals die bij LOC betrokken zijn. En je kunt zelf een profiel aanmaken. Op verschillende plekken staat hoe je dat kunt doen. Zo verbinden we mensen met dezelfde vraag of interesse. Van cliëntenraden vernemen we vaak dat onderlinge uitwisseling cliëntenraden helpt en sterker maakt. Op verzoek van cliëntenraden maken we op het platform netwerken aan. Ook die kunnen besloten of openbaar zijn. Zo willen voorzitters van centrale cliëntenraden online praktijkvoorbeelden verzamelen van schrijnende effecten van bezuinigingen. Die kunnen ze bundelen om daarmee vervolgens met ondersteuning van LOC hierover in gesprek te gaan met zorgverzekeraars en alternatieven te bespreken. Je kunt aan bestaande netwerken deelnemen, maar je kunt ook zelf een netwerk starten. Bijvoorbeeld om goede ervaringen te delen over invloed uitoefenen bij de gemeente. Of over de samenwerking tussen cliëntenraad en huurdersorganisaties. Actief zijn in een netwerk kan voor kortere of voor langere tijd. En er kan nog veel meer. De wegwijzers op verschillende pagina's laten zien hoe. De startpagina is de thuisbasis van het sociaal platform. Van daaruit kun je de pagina's met nieuws, belangrijke brieven... ...persberichten, het kenniscentrum en de webwinkel bezoeken. Maar ook de nieuwe mogelijkheden ontdekken. En vanaf elke pagina kun je steeds naar de startpagina teruggaan. Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met de vraagpaak. Het telefoonnummer en e-mailadres staat onderaan elke pagina op de site. We zijn erg benieuwd naar je ervaring met het nieuwe platform. Op de startpagina is een praat plek gemaakt waar je je ervaring, idee of suggestie kunt achterlaten. We horen graag waar je tevreden over bent, maar zeker ook wat beter kan. Tot zover deze introductie. We hopen dat het platform helpt om samen zeggenschap en medezeggenschap te versterken. Hartelijk dank voor je aandacht.